Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door koetlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo onderhoudsbedrijf. Simsalabim. En we zijn in Toverland, mensen. Welkom allemaal. We moesten hier toevallig zijn, dus we dachten, ach joh, kleine aanpassingen in het park. Dus we maken een nieuw reviewtje. Dus uh, ja, wil je nog een oude review zien van ons, moet je even hier ergens klikken in beeld. Zou ik de oude review zetten met alle attracties die worden daarin behandeld. In deze review doen we eigenlijk alleen de nieuwe attractie, de rodelbaan, de, Ja, de oude Woudracer. Die is helemaal vernieuwd, helemaal mooie gemaakt. Dus Daar gaan we even naar kijken en we zullen wat shotjes in het park doen. Kortom, we gaan gewoon vandaag weer plezier maken. Ons speelterrein voor vandaag, mensen. De zweefmolen is weg. Er was een defect mee, er was niemand te verhelpen. Dus er komt de andere zweefmolen te staan. Maar die moet nog uh, ja, geleverd worden en gebouwd worden, dus die komt gewoon weer terug uh, hier. Maar nu staat er even niets. We kunnen wel een simpele uh, familieattractie echt een extreem attractie maken. om doe je gewoon allemaal een eentje rond te draaien. Zijn het nog lekker schat? Oh. Ja Wat oh, zeggen we dan? Nou? Lek toch! <laughs> Shit, wat heb nou? Haas, mijn kopje ondersteunen jongens. we moeten rustig aan beginnen. Dus uh, we zijn rustig aan begonnen. Echt wel leuk? Ja hoor. Gaan we nog een keertje. Ha? Gaan we nog een keer. Nou, oh, we gaan wel naar de afbaan. <laughs> De van draaienmolen werd misselijk, dus gaan we even kijken hoe het op een achtbaantje gaat. Kind achtbaantje, schat. Ja. Tot ze lacht tot z'n lacht op! Welkom allemaal aan de Magic Forest. Ja, hier is het een en ander uh, aangepast. De Blitzbaan, is nieuw. De Woutrace is vervangen voor een nieuwe baan. En verder staat daar nog een carousel achterin. Ik laat jullie even allemaal zien. Ja, die zijn dus ook nieuw geplaatst. Eerder stond die niet. Er is extra decoratie erbij geplaatst. Erg mooi dat ze ook de oudere attracties ook nog op knapte. Kijk, dit deel is dus ook veranderd. Hier hebben ze dus een bierkarten aangelegd. Oftewel een biertuin. In het Duitsland heel erg populair die dingen. En hebben ze een carrousel gebouwd. Eerder kwam natuurlijk hier die woudracer naar binnen. Die draaide nog heerlijk hier één rondje voordat die eruit kwam. Of ja, bij het einde van de baan kwam. We hebben ze dus helemaal weggehaald, ja, om meer attracties binnen te kunnen plaatsen. En deze carousel komt volgens mij van buitenaf. Ja, en Troy kunnen we natuurlijk niet laten. Die gaan we anders een keer doen. Meesterlijk die baan, echt meesterlijk. We zijn net binnen, dat klopt ook. De carousel is hier weggehaald en die is binnen geplaatst. En er is een gillende keukenmeid hier. Rustig, rustig, kalm. Ik wil je een reviewtje draaien mensen. Zo, we hadden wat water maar eens even doen. Ah gat, precies het water in mijn bek. Dat puur af en toe water precies in mijn gezicht. Nou, we waren ze weer een rondje waren, oh, gewoon omdat hij leuk is, jongens. We hebben een, ja, een extra verstekeling aan boord. Dag verstekeling! Dag! lijstreek streek melari. Ja, ja mooi. lekker in. Kom, lekker in. Vrouwen vervelend. Ga nooit met de vrouwen in de wilwaterbouw. Of tenminste, nooit met mijn vrouwen in de wilwaterbouw. Ja, ik dan. Wij nou, nou, wij jij dat. <laughs> dat kijk ook kinderen uit die brama. Ja, een heleboel mensen vinden het niet leuk als je dat zegt, lekker hoor. Maar we gaan dat toch gewoon weer doen, jongens. Dat is een hele lekkere drop, bit? Ja, klaar! Ja! Hey, lekker hoor! Ah, grappig. Nee, ah, helemaal niet lekker eigenlijk. Ben je nat? Oh, ik ben een beetje vochtig. Dat oh, is een beetje vroeg. vochtig? <laughs> ja, dat vind ik ook een leuke benaming. Een beetje vochtig. <laughs> en daar komen we nou voor, jongens. Dit blitzbaan. 45 minuten voor een rollerbaan. Nou, en een succes. Mm. Toverland uh, trekt zijn stijl door. Schitterend afgewerktje wachtrij hier. Ik kan toch nu al meten met de grotere parken zo. Ziet er prachtig uit. Ik sta er alleen liever niet in die zo'n wachtrij. Kijk, in Toverland hangen ze gewoon zo de schilderijtjes op. Blok door de lijst heen, dieke schroef. Naar nou, vier punten. Maar ik vraag me af hoe lang zoiets iets heel blijft. Volgens mij is het erg uh, ja, gevoelig voor vandalisme. Er zit ook nog een soort van attracties. De ja, ik ga me voorstellen. Experiment. Lauw Piedenbergstrijk aan. Ja, dat is handig! Nu ben ik aan de We nou daar ja. ah. streven nog maar een pretpark voorbij, jongens. Geplek de pleittepark hier binnen. Nou, heel leuk. Een voorgaande boogbaan was een stuk vermoeiender. Als maar rennend in die boog springen, altijd uit de bocht vliegen, altijd bevroren voetjes, maar nu is hij uitvinding elektrisch aangedreven. De testpersonen moet het nog bewijzen, maar het zal niet lang meer duren voor heel de wereld. De hoogte is van deze nieuwe techniek die ik helemaal zelf ontwikkeld en doorontwikkeld heb. Ja, om meer snelheid te verkrijgen, duur je de gas en nog net iets verder naar voren. Nou, de zachte schiet het uit, hebben ze heel mooi gedaan. Ik nu wat ze van de Boba zelf gemaakt hebben, dus we gaan, en we gaan een rondje rijden. Ik vind het ontzettend veel zin in mensen. Wat heeft hier naar zijn zin? Wat leuk aan! De wagens zien er al beter gedecoreerd uit dan eerder, die waren gewoon groen en nu zijn ze ja, spoten. Extra dingen erop gezet, zoals een neusje, achterop twee zijn, ja, zijn turbomotors. Ik denk wel dat het we gewoon dezelfde wagens zijn als eerder. Ik denk niet dat de baas veel veranderd is. Zo, muziek uit. <laughs> dat ging op uit. Dat zijn boxen dus. Er zit al muziek op dat ding. Nou ja, leuke gedecoreerde baan. Vooral de decoratie in, de, ja, in het wachtruimte is gewoon heel goed aangepast. Sommigen hebben het nooit te koud, echt jongens. Brrr. Het gaat er bij die fonteinen weg, waar hartstikke ziek dat was het voor vandaag. Ja, heel veel dingen stonden er al sinds de laatste review. Het enige wat eigenlijk nieuw was, was die nieuwe rodebaan, die nieuwe bobcart die vernieuwd was. Het was meer onder de indruk van de wachtrijder van de attractie zelf, moet ik eerlijk bekennen. En wat de attractie zelf is ingekort en korter geworden. En ja, de, de, de rit zeg maar, ja, de rit zelf, ja, je rijdt onder een afdak, een keertje door kippelok heen. Ja, er was niet echt heel veel toevoeging, terwijl die wachtrijder echt heel erg mooi super is dus afgewerkt. Ja, verder is het park gewoon ongewijzigd. Hier en daar een nieuw padje of uh, ja, een nieuwe verlichting en dat soort zaken. Niet dat je zegt iets, iets spectaculairs nieuw. Ja, de zweekmolen, die wordt dan nog eens een keer vervangen. Dat zal ja, binnen nu een, een paar weken zijn, komt er een nieuwe zweekmolen. Maar het is ook gewoon een wellenvloek zoals die daar stond. Dus daar verandert het eigenlijk ook niets aan. Ja, dan komt een nieuwe machine, maar de attractie zelfs op zich gezellig dus de, de gewone mensen hadden het verschil dat die hier zien. Die zullen zeggen, hé, hey, ze hebben een ongeknapt, weet je. Maar ja, is nog steeds een superpark om te bezoeken. Met name Troy die springt er gewoon echt uit. Echt een rammer is dat, ik hou ervan. Dus ja, daar moet je Toverland eigenlijk al eens een keer in je leven bezocht hebben. Anyways, van vandaag is het genoeg geweest. We gaan door naar huis naar de volgende petpark, volgende zwembad, volgende kermis en we spreken elkaar dan ta ja. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door CootLife.nl Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf.